Ik zie wat groens, maar het is niet echt planten of natuur. Of... Vandaag heb ik afgesproken in een studentenhuis. Eens kijken of hier echte waterbaasen wonen. Hé, hey, hallo. Ik ben benieuwd, ben jij een echte waterbaas? Ik weet het niet. Geen idee? Nou, gaan we even kijken. Goed? Uh, Oké, okay, we staan hier in een douche. Je hebt denk ik shampoo, want je hebt heel mooi haar. Uh, weet jij wat er in jouw shampoo zit? Uh, ja, meestal kook ik wel shampoo zonder sulfaten erin. Okay. Alleen verder weet ik niet precies wat erin zit. Oké, okay, dus je weet niet van de microplastics of, of dat soort dingen? Uh, nee. Ik zie hier een balkon trouwens, hè? Ja. Ik zie wat groens, maar het is niet echt uh, planten of natuur of. Uh... Nee, nee, geen planten inderdaad. Nou, het is echt uh, he, de kudo's voor alle bier is niet helemaal waterbaasproef. Wat ik nog zelf graag zou zien is misschien wat meer bloemetjes en uh, plantjes. Die vangen namelijk het regenwater op. Ik ben altijd heel erg bang voor toiletten in studentenhuizen, dus ik hoop... Uh... Ah, oké. Okay. Hey, en in een studentenhuis wordt er natuurlijk ook altijd gefeest en misschien zijn er ook een keer meiden en uh, weet ik veel wat. Wat doen jullie nou eigenlijk met bijvoorbeeld condooms of uh, tampons of maandverband? Hebben jullie daar iets... Uh... Ja, daar wel een klein prullenbakje staan. Uh, ja, meestal gewoon in een prullenbak, denk ik. Oké. Okay. Ik heb hier dan de... Waterbazen check. Al met al voor een studentenhuis. Ik ben al blij dat jullie de condooms en alles niet in, uh, in het toilet gooien. Dus, uh, en volgens mij heb je ook weer wat geleerd, denk ik. Ja. Dus je bent gewoon een groeiende waterbaas. Wil jij nou weten of jij een uh, iets betere waterbaas bent dan onze Roei? Doe dan snel de waterbazen check. Heel veel succes.